Ik ben zo dus gewoon de indruk van iets hoor, dus... Uh... <lacht> en dat het dan ineens naar min 100 gaat, ja, dat kan natuurlijk niet, dat is volstrekt onmogelijk. Het matcht in geen enkele in geen enkel opzicht met, uh, met de theorie en hoe het in werkelijkheid gaat of kan gaan. Een 6 voor de moeite. <lacht> ik ben Wouter van Bernebeek en ik ben meteoroloog bij Weerplaza. In veel rampenfilms zie je scènes met natuurrampen, met extreme weersverschijnselen. En ik ga kijken naar een aantal scènes uit de film The Day After Tomorrow, hoe realistisch dat eigenlijk is. Nou, op deze scène zie je dat er meerdere tornado's zichtbaar zijn. Er zijn er zo drie in beeld. Um, maar er zijn er nog meer aan de grond. Nou, theoretisch gezien is dat bij een onweersbui op zo'n korte afstand van elkaar niet mogelijk. Er zijn wel voorbeelden in Amerika dat er twee tornado's naast elkaar uit één onweersbui uh, omlaag zijn gekomen. Nou, dan heb je twee uh, circulaties, circulaties als het ware. Maar dit is wel heel onrealistisch. En helemaal als je gaat kijken naar de plek waar ze voorkomen. Want dit is langs de westkust van de zee van de En daar is het eigenlijk uh, ja, niet mogelijk. Maar het is wel een spectaculaire scène gezet. If you look over there behind me, that's a, a tornado. Yes, a twister in Los Angeles. It's one of the tornado's tornadoes een onweersbui met een tornado heeft meestal een hele lage wolkenbasis, op een paar honderd meter hoogte vaak. En hier zie je dat de wolkenbasis zeker een paar kilometer hoog is. En dan heb je zo'n enorm lange slurf nodig die de grond aanraakt, dat dit eigenlijk niet mogelijk is. Dat zie je ook op andere fragmenten boven de stad. De wolkenkrabbels zijn daar sowieso al een paar honderd meter hoog. En dan zou de wolkenbasis vaak in ieder geval in de buurt van uh, de top van zo'n gebouw al uh, moeten komen. Maar dat is helemaal niet het geval in de film. Wat je ziet zijn twee echte tornado's. striking Los Angeles International Airport. Wacht, het lijkt me dat ze een grote tornado large hebben. Nou, het rondvliegen van puin, van, uh, ook van auto's en vrachtwagens en zo, dat, dat is wel uh, realistisch. Dat gebeurt in werkelijkheid ook wel eens. Wel met de zwaarst mogelijke tornado's. Dan spreken we over uh, EF4, EF5 uh, tornado's meestal. Dan is het wel mogelijk dat er een auto of een vrachtwagen door, uh, door de lucht vliegt. En ook een eind verderop echt neerkomt en daar veel schade aan richt. Dus dat stukje is wel uh, realistisch weergegeven. Daar was die, hij is afgelopen. De tornado-scène krijgt um, een 6, omdat het uh, meteorologisch gezien niet echt goed is opgebouwd. Maar qua schadebeeld en vormgeving is het wel redelijk zoals het in werkelijkheid kan. This ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch, zeker in zo'n systeem. Zo'n systeem is juist opgebouwd boven de warme zee uit warme lucht. Heeft, haalt voeding uit, die warme zee, uit dat warme zeewater. En dit is eigenlijk precies het omgekeerde wat hier gebeurt. Dus dat is natuurlijk niet, uh, niet zoals het hoort. Ja, de gevolgen die dan hè, door zo'n bevriezing uh, plaatsvinden, nou, ja, dat is uh, mooi in scène gezet. Maar om, om dat voor elkaar te krijgen moet het wel heel koud worden hoor, zo koud is het nooit op aarde geweest, dus dat, uh, dat is heel onrealistisch. Deze scène met de helikoptercrash door de, vanwege de koude lucht, ja, dat, dat, dat zet ik toch in op een 3, op een omdat het niet realistisch is. Um, de gevolgen zijn ongetwijfeld goed weergegeven, wat je met die temperaturen kunt krijgen. Maar het kan gewoon niet voorkomen op deze manier. Dus vandaar ja, is het niet realistisch. Zie je vanuit de, de, de ruimte is de orkaan eigenlijk van bovenaf in beeld gebracht. En dat de koude lucht zie je ook echt uh, over de, uh, de wand van het oog naar beneden stromen. Nou die lucht is dan om en nabij de min 100 neem ik aan. Dat is natuurlijk niet realistisch, dat kan niet. Uh, nogmaals een orkaan, zo'n systeem als wat je hier ziet is juist opgebouwd uit warme lucht. Haalt zijn voeding uit de warme zee en hier werkt het juist... Precies omgekeerd. Um, dus die temperaturen die hier in voorkomen zijn natuurlijk niet realistisch. Het is overigens wel mooi in beeld gebracht. Hier zie je dat op die gebouwen die honderden meters hoog zijn, wat, we ook, eigenlijk, wat ook eigenlijk ontbrak bij die tornado's, het beeld, dat is hier wel uh, goed in beeld gebracht. Die gebouwen zijn honderden meters hoog, vanaf daar begint het dan te bevriezen en dat, dat, die, die lucht die stroomt dan naar beneden uit tot, tot die het aardoppervlak bereikt. En gedurende dat uh, traject uh, bevriest dan alles. In deze scène zie je ook dat de vorst eigenlijk meteen uh, met een paar seconden door de muren heen komt, alle gebouwen ingaat. Um, ja, zelfs met die temperaturen ga je dat niet halen. Kijk, we hebben bijvoorbeeld op de Zuidpool hebben ze ook een, uh, wat waarnemingspunten en ook gebouwen staan waar wel eens mensen uh, verblijven. Nou, daar heb je dan wel eens temperaturen van min 70, min 80, soms nog wel iets lager dan dat. Het is ook niet zo dat het daar in één keer binnen een paar seconden door de muren heen komt. Nou, deze scène eh, waarin eh, de koude lucht dus de stad in dondert en de temperatuur eigenlijk in een paar seconden tijd met 100 graden daalt, ja, is natuurlijk totaal onrealistisch. Eh, dat beeld nou, scoort denk ik niet veel hoger dan een 2. Um, de animatie zelf en met name ook het beeld van bovenaf van de orkaan zelf en dat, dat geheel, dat is wel mooi weergegeven. Ik zie water. <lacht> Nou, je ziet daar die muur van water aankomen. Ik denk toch zeker 50, 40, 50 meter hoog. Ja, zoals gezegd, zo abrupt kan dat niet. Met uh, een stormvloed is dat, uh, stijgt het waterpeil geleidelijk. En dat kan nog een flinke stijging zijn, maar niet, uh, niet zoals dit. Maar het flitst ook constant erbij. Het onweert eigenlijk constant erbij. Terwijl het ook regent en sneeuwt. Die combinatie klopt ook al niet helemaal, maar onweren bij zo'n situatie, dat is ook heel ongebruikelijk. Dat gebeurt juist bij tropische systemen die heel, uh, een heel warme uh, oorsprong hebben en hun voeding echt uit de warme zee halen en niet bij zo'n systeem. Het cijfer voor deze scène van de, met de tsunami, ja, de animaties zijn heel mooi opgezet. Uh, maar ook voor dit geldt eigenlijk weer dat het natuurlijk onrealistisch is. Zeker als je ziet hoe die tsunami uh, ontstaat, puur door stormvloed. En stormvloed, ja dat gaat geleidelijk. Dat levert niet een enorm golf in één klap op van 40 of 50 meter hoog. Dat is echt, uh, zoiets kan alleen met een aardbeving. Een hele zware aardbeving en nog niet zo hoog hoor. Maar dit is... Uh... Door, puur door stormvloed, uh, theoretisch gezien niet realistisch. Maar goed, het is natuurlijk wel uh, mooi opgezet, ook de animaties. Uh, dus daarvoor uh, nou ja, toch een, een vijf of een zes, dat zit erin. Ja. Nou, dit was het. We hopen dat je er uh, iets van hebt geleerd, iets van hebt opgestoken. Vooral van de theoretische kant een beetje. Heb je nou nog een andere rampenfilm waar je denkt van nou, zit daar wel een kern van waarheid in? Of is het eigenlijk puur op sensatie uh, gericht? Laat het ons weten hier in de comments en uh, misschien uh, lichten we die ook nog wel een keer uit de volgende keer.